Exact, van iedereen. Fantastisch, de inhoud van een nieuwe uh, collega. Nederlandse volk, de Piratenpartij in de Kamer wil, dan gaat die dame in de Kamer komen. Hoe jij jouw leven invult, is jouw keuze. En dat is precies waar wij voor staan. Onze vrijheid, dat is waar het om gaat. En dat is precies waar ik voor ga vechten in de Tweede Kamer.